De meeste toeristen in Washington beperken zich tot de bekendste memorials. Lincoln, Jefferson, Martin Luther King. Maar de stad is bezaaid met monumenten, groot en klein, die soms fascinerende verhalen vertellen. Dit monument is bijvoorbeeld het enige dat ooit is kwijtgeraakt. Deze urn werd in de jaren 20 neergezet om de vriendschap te symboliseren tussen het vroeger kapitalistische Cuba en Amerika. Maar zo rond de Cuba crisis in de jaren 60 verdween dit monument opeens. Totdat een toevallige voorbijganger het monument jaren later terugvond op een vuilnisbelt. In de jaren 90 werd het monument weer teruggezet alsof er niets aan de hand was. Het monument hier achter me is een statement tegen alcohol. Oh. Het werd neergezet door een aanhanger van de drooglegging. Er zetten 16 van dit soort fonteinen neer in de hoop dat mensen schoon drinkwater zouden nemen in plaats van alcohol. Water! De fontein werkt al jaren niet meer. En dit verstopte monument heeft de twijfelachtige eer het meest gevandaliseerd te zijn. De ironische naam? Sereniteit. Een ode aan een overleden marinier. Maar sinds de jaren 20 is er van alles mee gebeurd. Zijn arm kwijt, het hoofd is verminkt en op een bepaald moment werden de hele delen beklad met rode verf. Er is niet echt een reden voor al dat vandalisme. De overheid heeft al tientallen jaren geleden besloten het niet meer te repareren. En in deze straat staan standbeelden van Winston Churchill en Nelson Mandela recht tegenover elkaar. Dat is geen toeval. Ze spelen een potje steen, papier, schaar. En we weten het, steen verslaat schaar. En mijn kossen vanuit Washington, vuil is weekblad. Zoals altijd, bedankt voor het kijken. Meer video's zien, like ons ook op Facebook of YouTube.